Tijd om je virtuele wereld te gaan bouwen. Je zag al dat een virtuele wereld een nagebootste digitale wereld is die bestaat in een computer. Jij gaat je virtuele wereld bouwen met het programma CoSpaces. In de vorige video heb je je verhaal bedacht en uitgewerkt volgens een van de basisverhaallijnen. Start nu je browser en navigeer naar coospaces.io. Log eerst in met je login-gegevens. Vul eventueel de klascode in die je van je leerkracht of begeleider ontvangt. Doe je deze missie zelf thuis, dan hoef je geen code in te vullen. Klik op Creëer Cospace. En kies bij de 3D-omgevingen Empty Scene. Nu kun je in deze scène jouw eigen virtuele wereld bouwen. Alles is mogelijk. Onderaan klik je op omgeving. Als je dan links op bewerk klikt, verschijnen er verschillende achtergronden. Kies degene die het beste past bij jouw verhaal. Probeer eventueel ook de andere filters uit. Klik op de playknop rechtsboven om je wereld te bekijken. En op het pijltje linksboven om terug te gaan. De vierkantjes zijn de grond van je wereld. Hierop kun je objecten gaan plaatsen. Ga dan naar de bibliotheek. Hier kun je je personages kiezen. Maar ook voorwerpen zoals huizen, dieren, natuur, auto's en nog veel meer. Wanneer je bijvoorbeeld een personage in jouw virtuele omgeving hebt staan, kun je deze verder aanpassen. Met de knop rechtsonder maak je jouw personage groter of kleiner. Met de knop linksonder kun je je personage laten zweven. Je kunt je personage bijvoorbeeld op een verhoging laten staan. Met de knop linksboven kun je je personage roteren. En met de knop rechtsboven kun je je personage op andere manieren in de lucht brengen. Bijvoorbeeld laten zweven. Aangezien je een verhaal wilt vertellen, is het leuk als je personages met elkaar laat praten. Dit kan door middel van het invoegen van een tekstballon. Klik op de rechtermuisknop en er komt een menu tevoorschijn. Kies spraak. Op deze manier kunnen de personages iets zeggen. Ga nu aan de slag met jouw virtuele wereld. Oh ja, nog een paar tips. Als je de linkermuisknop ingedrukt houdt, pak je het beeld als het ware vast en kun je jezelf verplaatsen in de virtuele omgeving. Door met de muis te scrollen, zoom je in en uit. Wil je iets uit jouw virtuele wereld verwijderen? Klik het item dan aan en druk op de knop Delete op het toetsenbord. Zet nu de objecten in jouw virtuele wereld. Succes! Om een extra scène toe te voegen, klik je links op het menu. Kies dan Nieuwe scène en Empty scene. Kies ook weer een achtergrond voor je scène. Ben je klaar? Je co wereld wordt automatisch opgeslagen. Klik dus terug naar de vorige pagina en dan zie je bij CoSpaces jouw virtuele wereld staan. Verander bij de drie puntjes eventueel de naam van je wereld.